Veel Nederlanders vinden het lastig en moeilijk om te onderhandelen, terwijl dat onderhandelen juist heel veel geld kan opleveren. Maar hoe moet je dat doen? Welke zinnen moet je daarvoor uitspreken? Ik geef jou graag twee zinnen waarmee je direct veel geld kunt verdienen. Welke twee zinnen leveren jou bij onderhandelingen direct geld op? De basis van deze twee zinnen is kan er nog wat vanaf en daarna kan er nog wat bij. Hoe werkt dat? De eerste zin, kan er nog wat vanaf? Daar heb je verschillende varianten van. Kan er nog wat van de prijs af? Ik vind de prijs wat hoog. Wil je er nog één keer alsjeblieft naar kijken, want het is echt veel te hoog. Ik wil graag dat je kijkt of er nog iets vanaf kan. Diegene gaat dan als het goed is inderdaad ook kijken of er wat vanaf kan. En komt al met een lagere prijs. Dat is al snel verdiend. Daar kun je niet eens tegenaan werken. Daarna komt de tweede zin. En dat is, kan er nog wat bij? Als er echt niets meer vanaf kan, kan er dan nog wat bij. De verkoper is verbaasd. Wat bedoel je? Hij zegt, nou ik zou het heel fijn vinden als je bij die houten vloer nog een schoonloopmat erbij kan doen. Of kun je bij de keuken in elk geval de kraan gratis meegeven. Of bij de auto kan in elk geval de xenonverlichting er nog gratis bij gedaan worden. In heel veel gevallen is er veel meer mogelijk dan je in eerste instantie dacht. Dus... De twee belangrijkste zinnen bij prijsonderhandelingen zijn, kan er nog wat vanaf en kan er nog wat bij. Heel veel succes met deze tips. En dan hoor ik je nu natuurlijk al zeggen, Arthur, kan er nog meer bij? Dat kan zeker, volg dan onze onderhandeltraining en krijg nog veel meer tips. Wil je er nog meer bij? Dat kan, abonneer je dan op ons YouTube kanaal en ontvang je nog meer videotips.